Dag iedereen, ik ben reporter Riley en vandaag ben ik aanwezig op Facts. Ik heb gehoord dat David Hesselhoff hier vandaag aanwezig is en die wil ik heel graag eens ontmoeten. Uh, weet u uh, waar uh, David uh, Hasselhoff is? Uh, nee, geen idee. Weet u waar uh, David Hasselhoff is? Oh, jammer. Uh. Blijkbaar weet voorlopig niemand waar David Hasselhoff is, dus we geven Riley de taak om wat mensen te interviewen. Waarom uh, moet ik uh, kiezen voor jullie fanden? Omdat wij geweldig zijn. Kijk naar mijn emoties. Disney! Waaah! Ja! Fleurijk! Awesome! Ja, wie houdt er nu niet van cannibalen, eerlijk gezegd? alleen een kannibal is toch geweldig? Als je fan bent van intellectuele echt... humor, die en... eigenlijk zeer platte humor. Top humor, maar platte humor en uh, het leuk vindt dat ze lachen met de, de maatschappij, dan moet je echt naar South Park kijken. Zelf ben ik niet zo heel erg overtuigd van South Park, maar het wordt wel ondertussen even de tijd om uh, David Hesselhoff uh, te zoeken natuurlijk. Weet u waar David Hesselhof is? Riley, dat weet R2D2 toch niet, maar ik heb gehoord dat de meisjes aan de infobali het wel weten. Probeer het daar eens. In half 4, van acten. Dankjewel. Ik ben bij zaal en hier zou David Hasselhoff ergens moeten zijn, dus ik ga nu op zoek naar hem. We hebben David Hasselhoff nog niet gevonden, maar wel onze beste kameraad genaamd? William Boeva, de David Hasselhoff van de comedy, dames en heren. Ja, inderdaad. En uh, wat vindt u van uh, Fact? Wel, uh, ja, ik kom hier heel graag uh, als bezoeker, maar ook uh, uh, nu hier om foto's te nemen en met u te babbelen natuurlijk. Uh, we kennen elkaar al lang, uh, ja, we zijn uh, goede vrienden daarbuiten. Uh, ik mag hem uh, Raaf noemen, hey, van de media-raaf, snap je wel. En, uh, ja, ik vind het hier altijd leuk. Er is veel volk, veel mensen in cosplay, uh, uh, games. Uh, uh, bekende mensen om mee op de foto te gaan. Uh, dus dat is leuk.